Hoi, ik zit nog steeds op die berg in de Pyreneeën, Frankrijk. En na een uh, lekkere wandeling van een uurtje, waarbij ik een uh, schat gezocht op een cache, wil ik graag drie tips met je delen. En ik heb eigenlijk al door, er zit een vierde bonustip aan te komen. Dus die uh, krijg je morgen nog. Maar deze tip is ook eigenlijk wel belangrijk. Um, want ik was zo aan het wandelen en ik had die gps en die gaf aan nog één kilometer. Nou, inmiddels de tip 2, de wereld is driedimensionaal, dimensionaal dus wist ik dat ik niet helemaal recht op dat doel af zou gaan. En toch was ik de hele tijd bezig van, ja waar gaat dat pad nou heen en moet ik naar links of moet ik naar nou rechts en ik had eigenlijk op een kaartje van tevoren al gezien dat, het, dat ik alleen maar het pad hoefde te volgen en dan kwam ik er vanzelf. Um, en op een gegeven moment zag ik zelfs, was ik op 800 meter van, de, van, van mijn doel, hè, van, mijn, van de cache en ik zag het oplopen, 850, 900 meter, ik denk shit, zit, ik ga van mijn goal, van mijn doel af, hoe kan dat nou? En dat gebeurt misschien in jouw dagelijks leven of in je bedrijf ook wel. Dat je merkt dat je verder van je doel af lijkt te komen. Maar de tip hier is, volg gewoon het pad. Volg het pad wat voor je ligt. En eh, ja, dan zul je merken dat, je, dat het pad vanzelf je bij je doel brengt. Of bijzelf je verder brengt. En dan, ja, een pad loopt soms in een soort spiraal. Of in een bochtige weg. En dan lijkt het soms alsof je verder van je doel afgaat. Dat klopt. Maar dat is gewoon niet zo. Want um, ja, nou, tip 1 is natuurlijk dat het doel al niet zo heel belangrijk is. En tip 2 is dat het driedimensionaal is. En deze tip is dus, geniet dus ook en gebruik dus het pad. Loop gewoon het pad. En maak daarbij intuïtieve keuzes. <laughs> want op een gegeven moment was ik aan het wandelen. En toen kon ik toch een splitsing. Ik snapte het niet, want het was maar één pad. Maar er was een splitsing. Dus ik dacht van, shit, wat moet ik doen? En toen had ik mijn GPS en die gaf aan dat één weg, dat was de makkelijkste weg. Of dat was de weg recht naar mijn doel toe. Maar de andere weg, dat was eigenlijk de doorgaande weg. Nou, ik dacht, ik heb toch die snelle weg genomen. Nou, ik kan je verklappen, uiteindelijk heb ik zitten klauteren en, en, en, en ploeteren om echt bovenop die berg te komen. En, nou, ik weet het nog niet zeker, want ik zit hier midden in de mis, dus ik weet niet waar die andere weg loopt. Maar ik gok dat die andere weg me wat makkelijker naar het doel had gebracht. En het leek dus weer alsof... Zeg maar, de, de, alle, alle meetinstrumenten die je dan hebt. Hè? Dus je targets en je doelen. En je, je kijkt naar je financiën. Je kijkt naar het aantal klanten. En het percentage mannen en vrouwen van bij je klanten. Of een percentage grote bedrijven, kleine bedrijven. Welke percentage dan aanhoudt. En dan kan je basis daarvan gaan sturen. Nou, dat sturing van, van, van mijn uh, meetinstrument. Die stuurt mij de verkeerde kant op. En ik heb inderdaad niet op dat moment gevoeld of geweten, gekeken. Van wat is nou, de, wat zegt mijn intuïtie? Welke weg moet ik volgen? Dus, Volg het pad en weet dat je dan af en toe misschien wat verder van je doel komt. En maak daarbij intuïtieve keuzes. Het zijn eigenlijk twee tips in één. Ik wens je veel plezier en let eens op, er komt nog een bonustip. Want ja, deze drie tips, nou, ik ga het ook niet verklappen. Morgen leer je meer van de vierde tip.